Wel kijkers, ik ben Mirjam. En uh, vandaag is de laatste oefensessie van Band Meets Choir. Ja, helaas, laatste oefensessie. Maar dat houdt in dat het echte werk bijna gaat beginnen. Ja, dat is 7 maart. Veenendaal, Basiliek, Bieder zeg ik. Want wat we dus nu zometeen gaan doen met een klein groepje, gaan we dan doen met 300 man of zo. Een vrouw. Dus als je dit al mooi vindt klinken straks wat hierna komt of wat je al eerder hebt gezien in een van mijn uh, Band Meets Choir vlogs. Nou als je dat mooi vindt nou dan moet je echt 7 maart komen kijken want dat is dan helemaal geweldig want dat is met echt met de band dus niet met de, de achtergrondmuziek die je nu hoort maar met de Vissen band, met de Marshall Visserband. Super vet gewoon. Ik ga snel op de fiets en met de auto want ik word opgehaald zometeen dus ik moet eerst even ergens uh, uh, naartoe fietsen. Het is super druk. Er zijn veel meer mensen dan de vorige keer. Maar ik geloof dat ik dat al gezegd had. Moet je kijken hoeveel mensen er zijn. Ik denk ik ga bovenin zitten. Dan heb ik van niemand last en niemand heeft van mij last. Ik heb er zin in. Een hele hele hele hele hele goede middag Wat Wat supergaaf dat jullie er allemaal zijn. We zijn met ongeveer 135 mensen vanmiddag. Dat is best heel veel, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo, we hebben even pauze. Ik heb nu wat veel minder gefilmd, want ik wilde nu eigenlijk echt de sfeer proeven zingend in de groep. En uh, nou, die heb ik geproefd. Met eerste nummer schoten de tranen al in mijn ogen. Het klinkt zo geweldig. Ik ben weer thuis. Ik heb al mijn energie gegeven. En nu ben ik moe. Het was weer fantastisch. Het wordt een beetje eentonig. Maar al dat zingen is elke keer fantastisch. En hoe groter de groep, hoe leuker het is. En ik heb gezien dat er aardig wat... Uh, aardig wat... Traantjes gevallen zijn. Gewoon omdat het zo mooi klinkt en sommige liedjes zijn wel heel zwaar beladen. Of tenminste heel zwaar, het zijn wat zwaarder beladen. 7 maart, Venendaal, Basiliek. ik zeg kom kijken. 300 man en vrouw die komen zingen. Nou dat, dat, dat moet echt op je afkomen. Ik denk als je in het publiek zit of staat dat je weggeblazen wordt. Als je dit nou hebt gezien en je denkt van, hé, hey, dat heb ik gemist. Geen probleem hoor. Volgend jaar is het weer. 27 februari 2021. In dezelfde zaal, met dezelfde band. En natuurlijk ook weer Belinda en Herma. En ik ben er ook weer bij. Want dat wil ik weer niet missen. Oh, en uh, de beker van Glas -tatoe. Heb je die vlog gemist? Moet je even daar kijken. Kan je zien hoe dat gedaan is? Welkom in Nederland. Eventjes vijf uh, minuten hier vandaan. Ergens geluncht met koorvriendin Megan. Omdat ik jarig was. Long time ago. Maar dat stond nog op de agenda dat we dit zouden doen. Ik heb dat een cadeau gekregen van haar. Ontzettend genoten. Het was gezellig. Lekker gegeten. Allemaal kleine hapjes. Zoet en hartig door elkaar. Het maakte ons allemaal geen bal uit. En we hebben besloten dat we dat vaker gaan doen. Samen eten ergens. Want daar houden wij gewoon van. Gelukkig hoef ik deze zondagmiddag niet meer weg. Dus ik ga even droge spullen aantrekken. Oh. Mijn haar was niet uh, windkracht 10 en regenproef. Helaas. Ik ga me even omkleden en dan even droogte prullen aan. Lekker op de bank, pyjamaatje aan. En dan zen voor de rest van de zondag. Ja, hoi. Ik zie eruit alsof ik uh, een iglo ga bouwen ergens op de Noordpool. Maar ik ga weer oefenen. Ik ben even mijn schoen aan het aantrekken. Ik ga weer oefenen voor uh, Band Meets Choir. Alweer, ja alweer. We kunnen er geen genoeg van krijgen. <laughs> maar het moet het natuurlijk... Uh, het moet natuurlijk wel goed klinken, hè, 7 maart. Maar we oefenen in een school en aangezien het vakantie is, is het daar koud. Vrees ik. En daar werden we al voor gewaarschuwd. Dus daar luistert Mirjam wel naar, want ik heb een hekel aan de kou. En het is oh, de afgelopen tijd. Die wind en die regen. En kan geen Dennis of Ellen of wie dan ook voorbij zien komen meer. Blijf alsjeblieft weg of zo. He? ga ergens anders waaien. Maar niet hier, want ik moet fietsen. Maar nu niet hoor, nu ga ik lekker met de auto. Bril op mijn neus. Uh, zo. Dat valt ook nog niet mee. Zo, met één hand. Even kijken hoor, uh, heb ik alles. Mijn tossie. mijn tossie mee. mijn telefoon. Lig jij? Oh, <lacht> Dat zie ik even niet meer. Oh. Autosleutel, huissleutel, check. Ik leg jullie even neer, want ik kan dan anders geen jas aan trekken. De moet ook weg. Oh, en Jullie kunnen nog even van deze prachtige tegels hier in deze hal genieten. Want ze gaan deze veranderen. Ze hebben hier al een start gemaakt. Oh jee, het is nog heel erg donker daar. Nou weet ik niet meer of het nou half acht was of acht uur. Nou ja, als het acht uur was, ben ik in ieder geval lekker vroeg. Ik ga er even naartoe. De hek is open. Heb ik de auto op slot? Ja, heb ik. Oeh, ik hoor mensen. Ik hoor stemmen. Ja hoor, daar zitten ze allemaal alweer. Hoi! Gonna get me some happy. Now I'm gonna get me some happy. Wat zo? Oh, oh. Koffiepauze! Ja, hij hoor. you happy. Ja, pauze. you ja. ja. een hebben, oh, ja. hebben jullie de volgende datum ook al in de agenda gezet? 27 februari 2021 ja, doen, we doen we het we nog een nog keer! Nog we hebben het er lang over gehad, die agenda heb ik nog niet. Dat staat aan je telefoon, hè? Ja, heb ik die oh, ja. zo dus, nee, die <laughs> zwak, nog niet. Dus zwak excuus, die agenda heb ik nog niet. Waarom? Wat vergelderheid nou mij? Ja, dan was ik daar goed mee bezig. Ja. Waar kan ik dit jaar hebben in België? Ik ga wel open voor hoor. Dat moet er niet doen! Ik heb hier met mijn achter mij. Ik heb nog wel een beetje. doen. Dat was echt de allerlaatste oefensessie. Ja, ik heb met het oefenen zelf niet zoveel gefilmd, want ja, dat hebben jullie al honderd keer gezien. En eigenlijk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje klaar ben met oefenen. Ik wil nu gewoon het echte werk. En dat is 7 maart. Dus dat is al bijna. Ja. Wacht eens even. Ja nee. Dat is dus volgende week. Als jullie, jullie deze video zien. Dan is het volgende week. Ik heb er echt zoveel zin in. Dit was natuurlijk ook weer gezellig. Ik ga het gewoon missen. Al die uh, bijeenkomsten zeg maar. Maar. Volgend jaar. Is er weer een Band Meets Choir. Wil je nou weten hoe dat gaat. Dan moet je volgende week even kijken. Want ik hoop. Dat ik ergens mijn cameraatje kan planten om iets te kunnen filmen. Zodat jullie toch een klein beetje de sfeer mee kunnen proeven. Misschien ga jij dan volgend jaar meedoen. Want je hoeft niet per se in een koor te zingen. Iedereen kan gewoon meedoen. En eigenlijk vind ik, ja, je moet het gewoon een keer meegemaakt hebben. Weet je? Je hebt wel eens van die dingen dat je denkt: van, dat moet je gewoon een keer in je leven meegemaakt hebben. Nou, en daaronder valt dus. Zingen in een koor van 300 man. Hé, hey, maar uh, ik ga lekker rijden. Ga ik mijn bedje in. Oh, ja. Ik vergeet gewoon helemaal te vertellen. Ik heb 100 abonnees. <middels> nou, nah. dat, dat is toch ook hartstikke belangrijk? Ik heb 100 fans. Nou, ik vind het echt super. Ik heb eindelijk de 100 fans. En ik heb er net gekeken en dat was, waren het er 101. <middels> Yeah, op naar de 200. Ja, leuk. En wat, eigenlijk moet ik iets bedenken hè, voor deze mijlpaal. Maar ik weet niet wat. Ik moet iets bedenken. Ik moet iets bedenken. Ik weet niet wat, jongens. Help nou is. Wat voor leuks kan ik doen? Wat wil je nou zien? Wat wil jij nou zien behalve dat zingen wat ik elke keer doe? Hoe gaan we dat vieren? Hoe gaan we dat vieren met z'n allen... Dat ik 100 abonnees heb. Ik moet tracteren. Goed. Ik zei: ik ga rijden. Welterusten. Ik zie jullie de volgende vlog. Doedels! Oh, en de volgende vlog is dus 7 maart. En dan uh, met de Marshall Vissenband. Jawel. Marshall Vissenband, je ken hem wel. Marshall Vissenband. Ken je die man? Ken, je, ken je de Marshall Vissenband? Ken je de Marshall Vissenband? Ga je schamen? Gaat in de hoek. Weet je wie dat is? Dat is de band die speelt. Bij de beste zangers. Nou, dat had je kunnen weten, hè. Als je een beetje televisie kijkt, maar die speelt daar. Dus, goed. <laughs> Ik ga alweer rijden. Ik zeg, uh, tot de volgende vlog. Do doch? Tot de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Toedels! <middels>